Geef me uh, een duimpje omhoog als je denkt dat het leuk is en uh, veel plezier met kijken. We zijn nu op buitenrit en we gaan nu even naar het Turkmeer. Dan gaan we gaan kijken of we naar Broekvolder gaan, ja of okay. nee. Want we kennen daar de weg niet zo goed. En anders hebben we altijd nog Google Maps. Dat is waar, maar dat is een beetje lastig als ik ook nog op paarden en kinderen moet letten. Ik heb nu de GoPro zelf, dus ik zal hem wat vaker aan- en uitzetten, want dan heb je alleen maar de heenweg en niet de terugweg. En dan is het eigenlijk elk ritje hetzelfde. Ja. Vandaag ben ik met Tess ja. en vrouw en Bel natuurlijk. Ze hebben nogal last van dazen, ondanks dat we enorm gespreid hebben. Zo, ik heb denk ik wel tien keer bij elkaar ook bijna heen gespreet. Ja, maar toch komen die rotbeestjes nog steeds. Maar goed, we doen het ermee. Fietser, dus Tess gaat ervoor. Zodat de fietser ongehinderd kan passeren, zoals dat heet. Hij zit deze cap wel heel veel prettiger. Dus ik heb minder last van de GoPro. Maar ja, last, last. Het is nogal zwaar eigenlijk. Het lijkt heel licht. Maar uiteindelijk is een GoPro best zwaar. Maar hij blijft op deze cap wel beter zitten. Dus dat is wel fijn. Dat was ons galopje. Ik vond het echt heel leuk. En nu gaan we stappen, want daar is een paal. En we weten niet wat de paardjes dan doen. En we willen geen ongelukken. Ja. Dus dan doen we even rustig aan. Ja. is braaf vandaag. Ja. Oh. Nog even, dan gaat ze het leuk vinden. Ja. Wel vind ik het wel heel erg leuk. Ja, ik snel en Ik, ik uh, wil wel eigenlijk ik er gewoon langs gaan. Tess, kijk uit het water links van je. Naar die snelweg aan deze kant is niet zo erg, maar straks hebben we de brug. Maar even kijken of dat gaat of niet. Ja, en dan stappen dan. Ja, precies. Nou, hij heeft Bel wel vaker dat soort bruggen gedaan. Hij heeft wel vaker over zulke bruggen gelopen. Ja, met Nicole. Dit is ook een redelijk recht stuk. Als je heel rustig galopeert, kan je hier ook galopperen. Rustig, hè? Zometeen als we de brug overgaan, blijven we achter elkaar lopen. Omdat er verkeer is en verkeer onder ons is. En als er iets gebeurt, dan, we, moet, ik jou, dan moet ik af kunnen stappen. En dat gaat niet als ik naast je zit. Want soms doet ze gewoon vervelend. En dan kan ik beter achter je zijn. We gaan hier de weg op. We gaan rechts. Wat je doet, doe je, maar je blijft rustig. En als er iets gebeurt, ben je voor jezelf bezig en laat je bel gaan, ja? ja? verwacht ik zelf eigenlijk niet dat er iets gebeurt, maar ik wil het wel gezegd hebben. Doorstappen, doorstappen, juist, juist. Kijk, auto achter je, rustig blijven, ademhalen. zo, goed gedaan. Auto, ontspannen, let op de auto, let op de brug. Doorstappen, je gaat er langzaam. Je dus hoeft niet dicht bij de reling en als je er opzij doet, doe je het met je benen, niet met je teugels. Let op je voor je en zo meteen komt onder je het verkeer door tussen moet jij maar een beetje in het midden stappen, ze dus hoeft niet zo ver naar de reling, echt niet. Nu ga je goed opletten, je kijkt voor je en je blijft in het midden van de weg. Dus tussen de witte streep en de hekken en dan in het midden. En nu doorstappen, flink doorstappen. Je hoeft niet te draven, maar wel doorstappen. Er komt ook nog een auto voor je en één achter je. Doorstappen, doorstappen, doorstappen, doorstappen, doorstappen, doorstappen, doorstappen, doorstappen, doorstappen Let alleen maar voor je, doorstappen Opletten Door Tessa let op je, doorstappen, doorstappen Maak mij midden, goed zo, keurig Beloon er maar, ze doet het braaf Lolen, ze doen het braaf. Maar braaf tegen als niet kloppen. Ja, maar ze doen het hartstikke goed. Dan moet je dat ook wel laten weten. Nee, dat wil ik niet, Tess. Dus. Daar zijn we nog niet voor van de brug af. Nou, met mijn griet ga ik hier links. Maar dan moeten we een of andere trappetje op en door bomen heen. Kijk uit, er komt de auto achter je. Ja, ik ken het hier niet zo goed, dus dat maakt het wel lastig. Als ja, nou, we hier naar voren gaan, gaan we het zelf dat we bij de auto dagen zijn lopen en dan kijken we het mee. Ja, dan ook weer niet hoor. Je kunt het wel proberen. Nou, ga maar rechtdoor langs dat, uh, dat ding daar, denk ik. Dan maar even proberen. Ja, dat kan. En dan gaan wij over dat uh, grindachtige ding, niet over het pad. Ah oh ja, bronstijpad. Daar zijn we toen inderdaad geweest. Kijk, ik ben daar zo langs, niet even zo. En dan we zo. Nou, ik, denk dat, ik denk dat er een hek staat. gewoon rechtdoor gaan. zo grappig. Ben Heel benieuwd. Dan ik nou, dat nou, dat weet ik zo ook niet. Dus dat maakt niet uit. Voorlopig gaan we rechtdoor. door, moeten op een gegeven moment rechtsaf en weer rechtsaf. Dus we kunnen nu nog wel rechtdoor. En dan moet je even dat hekje open doen. En open houden. Staat erop. Op de bomen. Natuurgebied. Kom maar, kom eigenlijk niet door. Ja, ga maar. Ja, zo kan ik er niet door. Nee, uh... nee. <laughs> ja, als jij. Als je. Ja. Sorry. Maakt niet uit. Geeft van niet. Nee, je moet wachten, vrouw. wachten. ja, dat is goed zo. Als jij het hek open doet, dat het zo. Nee. Ik weet niet of je achter me aan doen, hoor, maar. <laughs> Sorry hoor. Oké, okay, kom maar, vrouw. Braaf, goed zo. So. Oh, <laughs> oh, dit vind ik grappig. Oh, er gaat ook nog Kunnen nee. we ergens beesten? Ik je er en bel denkt: sta best hier. Het is een mooie plek om te eten. Het is mijn etenstijd. Oké, okay. lukt het? Een Ja, die kan er niet meer dan. Spannende paden hier allemaal. Bruine En we gaan over de bronstijdpad gaan wij. Archeologisch tijdperk 2000 tot 800 voor Christus. Nou, dan zitten we in het natuurgebied. Oké, spannend. Leuk ook, met die muziek op de achtergrond. Zo, daar hebben we ook gelopen, echt heel fijn aan Nee, we hebben niet in het natuurgebied gelopen, dat weet ik zeker. Wat zie je? Een koeienfly? Kun je daarvan in paniek raken? Serieus? Het is een wilde koeienvlaai ja. Oh kijk, eruit op pad. Ja, ik denk het wel. Oh, spannend Oké, hè? Wel als je voet tegenkomt. Boe. Boe. Boe. Boe. Boe. Boe. Moet je even terug. Uh, moet jij even of uh, boeren? Nee, wij doen een wel. Ga je maar hirpen. Kijk, dat zijn stokrozen. Die bloemetjes hier met die bolletjes. Dit. Wat? Stokrozen noemen ze dat. Deze. Stokrozen. Daar. Deze. Nou, dat zijn beschermende bloemen en dat zijn een uh, soort uh, roosachtige stokrozen. ik maar Margriet langs daar gereden, naar die plas. En volgens mij stond er toen zo'n beest midden in die plas. Echt? Midden ja. in de plas? Ja. Nee, zijn dat nou honden of koenies of waar zijn koeien? Ik denk koeien. Oh, het zijn wel dat Bob, uh, wilde koe. Uh, jij kan, uh, we wel koeien praten. Woe. Was dat goed? Dat is wel grappig. Zo, slaat voor sla dood de room. Allemaal. Wil je er nog meer? Ik zie ze nu niet. Die ook, hè? Koffie. Nee, geen, niet een kalfje. Nee, een kalfje. Oh, nee, nee. vijf? Vijf kalfjes? Koe ah, ah, oh, nee, vijf koeën. Koe-en. Oh, jij heeft grote oren. Boe. Ja, ik denk niet. Als ja? dus de mensen er langs kunnen lopen, dan kunnen wij er ook wel langs, neem ik aan. Zie je, een kalf? Oh nee, dat is een hond. Een hond? Oh, een nee, okay, hey joh, een zijn geen honden. ah, oh, die vindt ze wel spannend. Hoe vanaf. vindt die van jou het? Ja, maar ik moet fietsers. Hallo. Hallo. Hoi ja, maar, Tess. Lukt het nee, jou? Ja, maar ik de wil eigenlijk zijn, van. Ja, paardenrennen, erin, maar ik weet niet of de paarden erin gaan. Ja, op zich gaat het wel, alleen als zij gaat rijden en de fietsen staan er, dan zijn de fietsen straks plat. Dat is het een beetje... Kom maar, oh, okay. ga jij maar, Tess. Eh, nou, je ook bike? niet. Kom maar. Goed zo, braaf. Ja, ook wel, maar... Dank u wel. Is ook vind maar... jij ze eng? Ja. Ja, maar. Stap Oké. Oké, okay. Poonie, okay, ik ben ze ook okay. eng. Kunnen en... jullie ze samen eng vinden? Goed zo. is je ze nou weer kwijt? Lopen Kijk, niet! Ah, schattig hè? Ja, die hebben ook een hoop beesten om zich heen zwermen. Kom maar, wel. zo. braaf! Het lijkt wel een hele dierentuin hier. Ik zou alleen die dazen graag niet hier hebben. Ah, schattig. Hè? Huh? Nee? Nou, ik wil het niet dat je ze aait. Dat is het meer. Als ze iets van een ziekte zou hebben, kan je pony ziek worden. Maar is een beetje ja, dat mag. Ah, ik een... ja. Dat is het, het is wel leuk dat de jongste en de kleinste hier follow the leader doet, hè. Ja, Met een roze shirtje aan. Waarom? Ja, nou, is toch grappig, dit. Vind je het spannend van? Ja, het is een koe! Boe! Oh, dat is een lijst en dat is een koe. Gappig dit hè? Ja! Dan gaan we zo meteen rechtsaf. Oké. Okay. Kijk, hey, Bonnie, je moet ook nog de avond die daag Hé, jongen koeien! Ja? Dan gaan we rechts. Yes, naar de koe, naar de, koe de koe en? Op het uh, klokbekerpad. Rechts, rechts, rechts, waar ga je heen? De koffie. Ja. Is ja, weet ik. Je neemt zo'n grote boog. Ja, dat is het Kijk vrouw, heel veel koe en. Met Wel vindt het allemaal prima als jij daarnaast loopt. Ik denk dat het allemaal meisjes zijn, Tess. Oh nee, dat is wel dat echt een stier. Ui... Ballen. Ballen. ballen! Ballen. Hallo! Dat, dat is dan een stier? Een stier, ballen. De oh. koe heeft eieren. Nee, dat weet ik. Dat klopt. Je in je volgen, hier? Ja. Okay, mooi. Ga je er alweer op of uh, loop jij gewoon het hele stuk naar huis? Uh, nee. Wil je opstappen? Ja. Het is wel mooi hier. Ik zag een stuk uh, haar van de koe. En hier hebben volgens mij echt loop hoor. Nee, dat kan niet, want ze zijn in het natuurgebied niet geweest, Tess. Dus. Zou het zou te belastend zijn voor de natuur als jij hier uh, met de hele avondvierdaagse uh, rond gaat dobbelen. Oh, grappig dit! We hebben die koeien en de stieren op camera staan. Ja! Kijk, koe en! En kalfies en stieren? Nee, stieren, kalfies en koeien. Koeien. koeien. koeien. Oké, okay, ben jij kijk uit voor de fietsers. Fietsers, sorry. Enkel fout. Maak nee, Het nee, nee, nee, nee. is wel mooi hoor. Het is wel een beetje gek met die takken zo midden in het water en die bomen. Ik denk dat dit uh, eerst, uh, eerst ook gewoon plat was. Ik weet het niet. Ja, sorry Room. Uh, Nederland... Ik probeer eens door te stappen, want we gaan echt heel langzaam, zo zijn we de volgende week nog niet. Uh, mensen die zeggen wel van vandaag uh, ja, uh, dat uh, Nederland een beetje droog begint te worden, maar kijk daar dan. Nou, op het moment is het echt droog hoor. Ja, daar is wel veel water, maar ja. voor Nederlandse begrip is het echt heel droog momenteel. Vogeltjes hebben er ook heel erg last van. Gaan we daar droog? Ja. Het droogt gewoon helemaal. Ik heb nu ja. We gaan ook uh, terug naar huis. Onwijs, uh, die pet is onwijs dik. Die pet is onwijs dik. is een puff pet. Even doorstappen uh, als je kan. testen. Want hoe langzamer we stappen, hoe meer dazen we hebben. Oh, de Ga maar even een stukje draven. Ik ben me gek van dit uh, hoor. Gezien wel, maar we zijn er niet gek. Oh, wat is er aan de hand? Druk. De ja, die drukt. Oké. Okay. Goed zo, braaf. Nee. En door, kom. En door. En door. Gaat maar heel even achter me tenk. Nee, dat maakt niet. Ja, dat mag ook. Pony kom. Maar moet je wel nu door. Ja, goed zo, keurig. Waar zit die dan vrouw? Oh, misschien kan je eh, nog een stapje opzij? Ja, ja ga maar Tess! Hallo! wie je toch naar binnen vrouw? Gaat er een daas op zitten? Nou, probeer maar weer een stukje te dragen, dan hebben we minder last van al die beestjes. Hé? Ja, Niet eens gezien. Maar jij bent natuurlijk een stuk kleiner. Ja. Uh, omdat ze ze zo kunnen volgen, hoe zwaar ze zijn en uh, uh, meer van die dingen. Kom maar door, kom. No. Ja, maar ik weet niet waar ze zit vooral. Nou blijf maar lopen want je moet daar toch weer een hekje openmaken. Jij ja, hebt die ballen? Ja, die ballen. Ja, daar is ook een beeld. Ja, maar je hebt een hekje ernaast. Heb je hem er ook? We moeten echt beter spul hebben tegen Dazen. Ja, die gaan. Ja, dat neem ik sowieso mee. Ja, ik word niet geprikt, dus op zich werkt het spul wel uh, voor mensen. Je moet eerst er langs lopen, het hek open doen, dat ik er doorheen, alhoewel, ja. Nou ja, kijk maar of ik er door, doe maar het hek open en dan kijk ik of ik er doorheen kan. Dan moet je wel je pony ernaast zetten. Even omlopen, dat je pony met de neus, dit gaat niet werken Tessa. Tessa, luister eens naar me. Wil je alsjeblieft je pony aan de zijkant bij de boom zetten en dan het hek open doen? En dan pak je nu het hek dat zij, juist, juist. Niet zo dichtbij. Juist. Goed zo. Perfect. Kom maar door. Kom. kom maar door. Kom maar door. Braaf. Goed zo. Goed gedaan. Keurig. Oké, okay, kom maar Tess. Lukt dat? Ehm nee. uh, ja, ik kan er niet, als ik er af ga, ik kom er niet meer op. Dat is een beetje punt. Dan doe je even het hek dicht? Even het hek helemaal dicht? Ja, ik heb al een idee. En dan loop je even op dat zwarte paaltje heen, dat ze er recht voor staat. En dan moet zij helemaal tegen het hek aan, aan, hier. Juist. En dan schuif je er op, ja, precies. Ja, en nu trek je haar, hou je met je zijkant, hou je je, juist. Goed, zo. Juist. Perfect. Goed gedaan. Ja. Ik pas op, ik wil niet tegen een bradmeter aankomen. maakt niet uit, je hebt toch laarzen aan. Het is een bradmeter. Nou, dat maakt niet uit, je hebt laarzen aan, Tess. Doe tongetjes naar binnen. Kom hier. Ja, goed zo braaf. Ja, braaf. Dan gaan we hier rechts. En dit is een heel lang recht pad. En daar kunnen we galopperen, maar ik wil niet hard. En hier, hier, hier, de, uh, hoe heet op, Ook een keer galopperen. Ja, dat zal best. Dan ga je in een rustig galopje. Oh. Er ligt namelijk aan het einde, zo meteen, ligt er een boomstam. Ik ga hier wel een foto van maken en ik ga het even naar de gemeente sturen. Het is natuurlijk gewoon ook ontzettend onhandig dit. Klein stukje, niet te lang. Kijk uit voor de takken daar. Ah, ja, jongens. Ik stop maar weer. O, stop. Ik moet even kijken, want ik weet niet. Test, test, test. Hier blijven, even hier blijven. Uh, volgens mij moeten we zo. Ja, want daar zijn de, de hockeyvelden. We gaan voor de hockeyvelden terug en dan gaan we zo links. Dus komen we om de hockeyvelden heen, dat maakt ook niet uit. Helemaal voor mijn schat. Eén momentje alstublieft. Alsjeblieft. Als er ligt. Hallo. Ik ben vorige keer vergeten om een auto wel op te nemen. En deze week zijn we ook nog op buitenrit geweest. Uh, tja, het, ging, het ging wel goed. En uiteindelijk viel ik er eraf. Maar dat kunnen jullie voor de rest horen en nou jullie kunnen het niet zien dat ik Maar dat kunnen jullie zien in de weekvlog. Maar toch bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!